op zoek naar de ponies het begint al donker te worden en daar is het nog zonnig komt er door de bomen wisse stikmachines Binnenkort zijn ze al voor verboden, ja, dan kan je beter nog maar even rijden. Ik vermoed dat ze daar verder op stappen. Want daar zijn ze niet. Dat is ongeveer. Nee, daar zijn ze niet. Ja, ik zie Roosje. En Joyce, en Blackjack, en Annabel. Ja, het is wel in orde. Dat Hey Joyce, kom maar Joyce! Hey Joyce, kom maar Joyce! Hey Blackjack, kom maar Blackjack! Kom maar Joyce! Hey Roosje, hey Roosje! Kom maar de bel! Oh de bel! Hey Blackjack, kom maar Blackjack! Hey aan de Oh de bel! Kom maar, Jos, kom kus. Oh, kus, kom maar, Tapper kom maar, oh, oh, Je bent helemaal voorin. Langs aan de bel. Kom maar, Jos. Kom maar, oh, kom kus. Goed zo, Jos. Oh, Joyce! Dat ging snel, Joyce!